Welkom bij Tomzorg. Zeker als het wat koeler wordt, dan is het belangrijk om je goed, niet alleen warm aan te kleden, maar zeker in een rolstoel, je aan alle kanten te beschermen, dat je geen warmte verliest. Hiervoor hebben wij onder andere de stoelhoes voor in de rolstoel en voor op het scootmobiel. De stoelhoes bestaat uit een 100% wolle toplaag. Aan de achterkant anti-slip kunststof. En voorzien van banden om uiteindelijk de stoelhoes goed aan de rolstoel te kunnen bevestigen. Inclusief nog twee extra banden die bovenaan de handvaten vastgemaakt kunnen worden. Zodat ook de rugleuning altijd op zijn plaats blijft. Wordt eenvoudig in de rolstoel gelegd. Met de banden aan de onderkant vastgezet. En met de bandjes achter de rugleuning vastgezet. En met de twee banden vastgezet. Aan de handvaten. Voorzien van een traag vulling, wat onder invloed van lichaamswarmte vormt naar het lichaam. Dus niet alleen een hele warme, maar ook een comfortabele zit garandeert. De stoelhoes is leverbaar als zitting of als in deze als zitting met rugleuning. Beide bij ons op de webshop te vinden. Dus zoekt u voor wat koelere dagen, in ieder geval een hele goede bescherming, dan is deze stoelhoes. Een zeer goed product. Gaat u over tot aankoop van de stoelhoes, dan wensen we u daar natuurlijk heel veel plezier en warmte mee. Hartelijk dank.